Hé hey, Annabel! Oh Annabel! Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh Joyce! Hé hey, Annabel! Hé! Hey. Je hebt nog voer genoeg! Goed zo, Joyce! Oh, dat is plastic! Nee, dat kan ik niet geven, Joyce!